prachtig plaatje uit hè we mooie vriendin inmiddels dan dat, dat kom je meteen in het landschap der BN'ers geloof ik hè Romi Montero Romi ik ben niet zo in de BN'ers. Nee, zijn... uh, maar dat is, dat is je vriendinnen al een paar jaar hè ja uh, actief op social uh, veel volgers zij iets meer dan jij volgens mij nog ja. uh, klopt dat plaatje um, nou ja tot een bepaalde hoogte wel hm. dus dus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 dus en en dat ja. besef ik heel goed, alles moet een soort van flowen. Ja. En en als je flowt dan gaat dan gaat alles goed en dan kan alles. Uh -huh. En ik heb heel veel dagen van oké, okay, vandaag ja ik ga het niet eens proberen. Uh, want ja het, ja, het gaat niet goed, zeg maar.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 Iedereen, wat al mijn vrienden, wat die posten zijn, toffe dingen aan het doen. En toch is het frappant inderdaad dat jouw werk, het zichtbare werk, is precies dat. Jij zet mensen en dan veel vrouwen neer. Dat zijn de plaatjes waar je het over hebt. Die killing plaatjes. Dat is heel dubbel. Want ik vind, want mensen zeggen ook wel, dan niet photoshoppen of doen, maar ik vind het heel mooi om...